En na een paar maanden ben ik van schoolmaker naar operationeel coördinator overgegaan. Ik wilde meer uitdaging en iemand ging hier weg en ik ben het geworden. Het is leuk om bij het UMC te werken, want het is veel uitdaging, veel afwisseling. Je ziet heel erg veel wat er gebeurt in het ziekenhuis. Het is toch een bepaalde sfeer en je merkt echt wel dat je een steentje bijdraagt bij het geheel. Je bent een onderdeel van het hele ziekenhuis. Soms is het ook chaos en spoed, en is iedereen stress. En word je gebeld, komt een uh, Mercedes opnemen. Dat is een tussendoortje. Schoonmaken met Sanne. Oké, okay, is de patiënt weg? Oké, okay, komt de collega er zo aan? Nou, dat is een oproep voor een tussendoor. hi, hai, je mag naar OK16. Doei, Je werkt bij ons in het ziekenhuis, dus je moet wel tegen bloed kunnen. Word jij mijn nieuwe collega?